Ik zag ze dan af en toe kijken van ja, waar heeft ze het over en, en klopt het nou inderdaad precies wat hij zegt. Deleuze présente, 4 consommatrices très kritiek die mangent voor 2, 5 producteurs en een avalanche de questions sur leur produit. Ik ben String bij comprendre qu'il était un peu stressé. Ik weet in feite alles van onze eigen producten, dus ik ben benieuwd wat me te wachten staat. Bienvenue dans de Test des Futures Hallo. Ik kwam binnen met mijn producten en ik zag er opeens vier vrouwen zitten. Ja, ik, ik wist niet zo goed, moest ik nu wat gaan zeggen of gingen zij mij een vraag stellen? Het was redelijk ongemakkelijk, inderdaad. Ik ben Sjaak uh, en ik ben werkzaam bij The Chocolate Family. Sjaak ja. van ja. de chocolade. Uh, Quel métier, quoi. Voilà. Wij produceren deze heerlijke Belgische chocolade. Welkom hier bij de Chocolate Family. Wij zijn een producent van allerlei verschillende chocoladeproducten. We zijn een familiebedrijf en daarvoor zorgen wij dat wij elke dag fantastische Belgische chocolade maken. Samen met onze fantastische medewerkers. Onze missie is ook creating as many chocolate smiles as possible. Um, we hebben twee fabrieken in België. Eén in Essen, ten noorden van, uh, van Antwerpen en uh, één in Vichten, bij Kortrijk in de buurt. De eerste ding dat ik heel blij als zie dat het Belgische productie is. Er is die om te dat ik een product ben, ik ben onder De cacaobonen komen eigenlijk bijna allemaal uit West-Afrika. Dan gaat een proces vooraf: het drogen van de cacaobonen. Dan wordt het uiteindelijk in zakken gestoken. Ook daar wordt het weer gecontroleerd. Worden die boeren daarvoor eerlijk betaald? Wij doen mee aan een duurzaamheidsprogramma waardoor we een extra premie betalen. En dat dan ook uiteindelijk terecht komt bij de boer. Hebben werken kinderen voor het product Daar zijn wij natuurlijk als, als hele keten zeker uh, op tegen. Als het gezegd wordt dat het is een eerlijk product is, dan heb ik ook wel graag dat dat, dat, dat de waarheid ja. is. Wij kunnen alleen maar het logootje dat erop staat vertrouwen. Ik, ik heb thuis ook kinderen zitten die ook uh, zeer kritische vragen kunnen stellen, dus uh, wat dat betreft heb ik wel enige ervaring in dat soort uh, vraaggesprekken. Ja. Duurzaamheid, dat wil dus zeggen dat er eerlijke handel is, dat er geen kinderarbeid is, en op die manier zorg waar iedereen van kan profiteren. Maar waar inderdaad ook gewoon op een eerlijke manier gewerkt wordt. Quelle votre politique d'emballage? Consumenten willen graag zien wat ze kopen en vandaar dat het in doorzichtige zakjes wordt gepresenteerd. Maar het is Helaas... niet biologisch afbreekbaar, de verpakking? Nee, nog niet. Nog... Dat, dat is basically. wel iets waar we naartoe zouden willen. Er bestaat inmiddels wel composteerbaar plastic. Ja, als dat korter houdbaar is dan de producten, dan is dat op dit moment nog niet een juiste alternatief. Maar goed, ook daar wordt aan gewerkt. En waarom is Keller Actually encore de colorant op het Het Moet niet oranje zijn voor mij. Ja, oké, voor kindjes, maar chocolade. Lekker. Kleur is ook leuk. En we werken daarom ook echt alleen met natuurlijke kleurstoffen. Zolang het van, en van vruchten komt of van, van een wortel, ja, dan zien wij ook niet in dat het, uh, dat het slecht is. Parce qu'on mange aussi avec les Ja, dat is waar. En als ik met een gerust hart mijn producten aan mijn eigen kinderen kan geven, dan, dan moet het goed zijn. Quand que vous êtes fiers de votre chocolat. fier, c'est trop. Ça nous donne la possibilité de ne plus faire ce compromis. D'avoir vraiment un produit qui, qualitativement, gustativement et éthiquement, répond à tous les critères. Et ça, je trouve que c'est une vraie avancée et ça ne date pas d'il y, enfin, y a beaucoup d'années. Non, c'est vrai. Jacques, ne sois pas timide. Viens t'asseoir près de nous avec le chocolat. Je Viens ici. Oui. Il n'y en a pas assez dans son petit plat pour nous quatre. Ah. <rire> Quatre-moi d'un coup, vous le oui. oui. oui. Het was lekker. Ik vond het gewoon hartstikke leuk om te doen. En ik vind het altijd leuk om over onze eigen producten te spreken. Dat doe ik met vol trots. En uh, als daar af en toe een kritische vraag over gesteld wordt, is dat uh, helemaal niet erg. En dan uh, geven we daar op een eerlijke manier antwoord op. Reviens, Jacques. Reviens. De L'Aise, du côté de la vraie vie.